De kraan die alles kan, is blij en trots de lancering van een nieuwe generatie Pro3-reservoir aan te kondigen. Innovatie en installatiegemak staan centraal bij Koeker. En dat zie je terug in het vernieuwde Pro3-reservoir, dat werkt met balgtechnologie. Onze balgtechnologie wordt sinds 2015 in Kooker reservoirs over de hele wereld gebruikt... en biedt aanzienlijke voordelen, zoals tijd- en ruimtebesparing. Wanneer water wordt verwarmd, zet het uit. Het onderste deel van het vernieuwde Pro 3-reservoir is flexibel... zodat eventuele overdruk intern kan worden geregeld. Het gebruik van de externe inlaatcombinatie is dus niet meer nodig. Alle voordelen op een rijtje. Installatie is snel en eenvoudig. Het reservoir neemt minder ruimte in beslag. De inlaatcombinatie is niet meer nodig. Reservoirs zijn gemakkelijker te onderhouden en flexibeler te plaatsen. Voor meer informatie over installatie, bekijk de instructievideo of de dealerbrochure. De kraan die alles kan, Koeker.